In deze video laat ik zien hoe je in Teams een nieuw tabblad maakt waarbij je een document laat zien. Je kan op twee manieren een document toevoegen als tabblad. Klik hier op de plus en je kunt een tabblad toevoegen en dan heb je de keuze uit verschillende soorten documenten. Zo kun je een document selecteren wat op een SharePoint site staat, je kunt een Excel formulier toevoegen, je kunt een Forms formulier toevoegen, een OneNote bestand, een pdf bestand en hier heb je bijvoorbeeld nog powerpoint, stream, een video en ook een word bestand. Op het moment dat ik hier pdf kies, dan kan ik bladeren in bestanden die op teams, in teams zijn opgeslagen en ik kan ook met het pijltje omhoog naar andere teams toe om een bestand te zoeken. Dat is in dit geval dus een pdf. Ik heb een pdf hier staan, dus ik zou ervoor kunnen kiezen om via deze weg dit document hier toe te voegen als een tabblad. Ik doe dat nu even niet. Ik ga nu naar het bestand zelf, want er is nog een tweede manier om een tabblad van te maken. Bij bestanden staat dat document wat je net zag, de pdf. Achter het document staan drie stippeltjes. En als ik daarop klik, hoef ik alleen maar de onderste optie te kiezen, tabblad van maken. Op het moment dat ik daarop heb geklikt, zie je dat het document hier verschijnt en dat ik hier een extra tabblad in mijn team heb met alleen dit document erin. Heel handig als je bijvoorbeeld een planner of iets dergelijks wilt toevoegen of als je een bepaalde presentatie met de groep wilt delen.